Nou, ik reis heel erg veel voor mijn werk naar uh, het zonnige buitenland. Dus dat betekent dat ik heel goed in het vliegtuig zit en uh, mijn huid voelde heel erg trekkerig aan. Het was echt hartstikke droog. Maar sinds ik de Repair Complex gebruik, merk ik dat mijn huid veel uh, gezonder aanvoelt. Het oogt ook veel gezonder, ik straal veel meer. En het voelt ook vooral heel lekker als ik ochtends wakker word. Dus uh, ja, ik kan hem zeker aanbevelen.